Artmat gelooft in de kracht van kunst. We willen het publiek dit laten ervaren. En hoe? Door het te laten zien op de muren waar het publiek eet en drinkt. Zo kan men op een ontspannen manier kunst zien, beleven en daarna kopen. Want we werken met reproducties van de kunstwerken. Zo wordt kunst betaalbaar en toegankelijk. Wat vragen we aan u als particulier? Om de kosten van de reproducties en de lijsten te betalen. Onze bijdrage is dat we zonder winstoogmerk dit opzetten en uitvoeren. Wat vragen we aan u als bedrijf? Om deze kunstwerken exposure te geven, vragen we bedrijven de promotie te betalen. Dat zijn veeltjes met de kunst en informatie over waar het hangt, plus vermelding van u als sponsor. En dit is gunstig voor u als bedrijf. Waarom? Omdat u de kunstenaars steunt, omdat u op een bijzondere manier bij het publiek te zien bent omdat u aan MVO doet, want kunst vervraait de wereld.